Ik denk ongeveer een jaar geleden zat ik in het park, het Kronenburgpark. En uh, toen zei uh, iemand tegen mij: Oh, ga je even mee met mijn mond wandelen? Want uh, dat is een goed idee. We gingen we wandelen, We gingen we hier naartoe? Want we kennen wel Halle wel en ik kennen Ronen wel, maar ik ken de Derde Wal nog niet. Degene de liet mij dat zien. En uh, toen dacht ik: Dat is mooi. En toen waren ze daar bezig met de opbouw van verfbaar. Ze dus waren allemaal straatkunstenaars op muren bezig. En ik dacht: Wow, dat is mooi. En uh, toen ben ik er. Uh, recensies over gaan schrijven en toen was ik bezig met mijn masterscriptie. Toen dacht ik, oh daar moeten we iets mee doen. Mijn masterscriptie gaat over straatcultuur in Nijmegen en ik dacht, ja dat moet niet alleen maar op papier in een archief stof lopen te vangen straks als je dan klaar bent met studeren. Dus toen ging ik vragen of ik mee mocht helpen en dat is allemaal gebeurd. En uh, ja, dit is de opening en uh, er is uh, zondag. Een spoken word avond, dat gebeurt ook op straat. Mensen praten met elkaar. Het is de bedoeling dat je niet alleen maar langs elkaar heen loopt. Dat je gaat praten met elkaar. Mensen zeggen dingen van Kees de Beer, zijn platform. En uh, op dinsdag hebben we een docufilmavond, waar je nog uh, lekker kan gaan zitten op de bank en mee kan kijken. Op uh, woensdag, woensdagmiddag, kindermiddag. Dan kunnen kinderen zelf ontwerpen maken en gaan drukken met zepo. Hartstikke leuk om te doen. Donderdag hebben we een straattoer door Nijmegen, hallo! straattoer door Nijmegen en uh, daar kan je dus dingen zien waar je normaal gesproken misschien voorbij loopt. Dus dan gaan wij laten zien van hé, hey, dit is er allemaal in het centrum en dat is heel uh, interessant voor iedereen. En dan is er vrijdag een live muziekavond, dat wordt ook heel bijzonder. En dan zaterdag is er samen met de Walhalla een graffiti jam de hele dag door en ook een goede burenfeest. Nijmegenaren, die weten wel wat een goede buren is, of ik denk niet uit te leggen. En dan uh, ja, gaat het hier langzaamaan helemaal dicht. En dan gaan we gewoon weer ergens anders opnieuw beginnen. Ja, ook politiek. Verschillende partijen bij betrokken Als het gaat over seksualiteit. Als je goed kijkt, zie je hier de brug van Nijmegen. super mooi in de typografie. Er was vroeger zelfs een flikkerradio. Er heeft een, een vrouwenhuis, een vrouwenschool moet ik eigenlijk zeggen, vrij lang bestaan. Er is een, een potterradio geweest. Het Lesbisch Archief is geopend in de jaren tachtig. Daar heb ik de posts ook vandaan. Als, als dit niet alle twee activistisch is, dan weet ik het ook niet meer. Dit spreekt helemaal voor zichzelf. Maar het leven kan natuurlijk niet alleen maar serieus zijn. Allereervarend! <laughs> dus, we hebben ook wel tijd voor humor. Twee potjes op een potje. Ja, en wat helemaal interessant is, vind ik zelf in ieder geval. In 1995, toen was de universiteit nog een katholieke universiteit. Nu is het de Radboud Universiteit, gefuseerd met het ziekenhuis. Maar toen was het nog een katholieke universiteit. Toen zijn de lesbische en homo studies gestart. En dat, ja, dat is nu onderdeel van seksualiteit en gender. Maar dat hebben mensen gewoon echt voor gestreden dat ze dat wilden. Dat daar onderzoek naar kwam, dat het serieus werd genomen. En ik vind het ook erg, erg mooi. Gewoon, ridder. Is het een man of een vrouw? Je weet het niet. En hier bijvoorbeeld: de Fakes. We hebben inmiddels echt een uh, gevestigde boekhandel in Nijmegen over, ja, over seksualiteit. Over, uh, alternatieve vormen van bestaan, misschien zelfs wel. Misschien een beetje overdreven gezegd, maar zij hebben hele goede boeken. Heel veel mensen weten niet dat die, uh, dat die winkel er is, de boekenwinkel. Dus het is mooi om te zien. Ja. Valhalla tegenover, misschien ook wel grappig. Die gaat uh, ook dicht in jullie, net zoals dit gebouw waar we nu in zitten, gaat ook dicht. Mooie dingen gebeuren. Gezellig tv kijken met z'n allen. Dijmegen militair oefenterrein. Tanks, tanks op de bevolking. Hoe durven ze? Traken gaat door. Kraker gaat door, ja. Dus toen allemaal hoogtij. Ja. Nee, maar... En in dezelfde tijd, in Dukenburg, zijn er ook dit soort dingen gemaakt. Het oogt goed, dames en heren. Kom, kom, kom, je moet zelf eens presteren. Die presteren. Ja, hij staat gewoon wel aan. Hier onder een lampje, zien jullie welk? Ja. ja, ja dit is, dit is, zeg, zeg wat je ziet. Wat zie jij? Een foto van een man. Een foto van een... Onderwijs is een recht voor iedereen, laten we ons niet afnemen. Godverdomme, nee. Hij is de bezuinigingen. Nu al geschiedenis, nu al geschiedenis. De tijd gaat zo snel, dames en heren. Ja, vroeger was hij nog groen-rood. <laughs> en de boom chacalak. En een hele, hele mooie quote. De grootste fout die een mens kan maken is te bang te zijn ooit een fout te maken. Ja. En Fookie, Fookie, Fookie. Lief zijn voor de buschauffeur. Heel belangrijk als je in de bus zit en daar langs rijdt. Lief zijn voor de buschauffeur. Hey, Stek maar, Corrie! Stek maar, Corrie! Ja, dit, uh, dit heeft een vriendin van mij, Sarah, gemaakt, De draak. Het is allemaal alweer weggeregend, met stoepkrijt. We hebben een muur gemaakt. Dan kun je nou natuurlijk... Ja, je kan het wel zien natuurlijk, want hij filmt het. Ja. Dit is een fiets. En zo'n fiets. <laughs> Hart en smart gaan hand in hand, verdwaald achter maskers. Ben je wel wie je bent? Ja. Laat je een ander gezicht zien. En dit is bij het Waalstrand. Peace, Jesus loves you. Waarom ook niet, waarom ook niet. Free money! Maar moeten we dan met geld bevrijden of is het geld gratis? Ik had je die foto moeten sturen waarop staat, schat wat is je pin. Waar geld spreekt, zwijgt de waarheid. Mooie quote, mooie quote. Ja, maar heb je ooit geld zien praten? Love is like farting, if you have to force it, it's probably crap. <laughs> Belangrijk hoor. Nou de Roze straat voor de meerliefde. Woehoe. Heel Nijmegen is voor de meerliefde. Ja. Repaint your city. Ja, <laughs> ja, uh, yeah, yeah, daar is nog een muur. Uh, dat is um, de teksten zijn van uh, wetenschappelijke artikelen die ik heb gevonden. En die heb ik gelinkt aan, uh, aan beeldmateriaal uit Nijmegen. En de artikelen uh, ja, die zijn voornamelijk verkregen uit Amerikaanse, Amerikaanse universiteiten. Die zijn daar iets meer mee bezig nog dan, dan wij hier. En ik vond het wel mooi dat die citaten ook echt wel toepasbaar zijn op wat er in Nijmegen gebeurt. En ook, en ook in de rest van Nederland hoor. Maar ook in Nijmegen. Ik wist helemaal niet, ik helemaal Dus dan kan je allemaal mooi lezen en kijken. Ja, de DJ is nu even pauze, maar wop, wop. Maar Nijmegen staat ook bekend om extra pol. Mensen uit New York bestellen ook wel eens... Uh, ...behang bijvoorbeeld van Extrapol. dat is een drukkerij. En in de jaren 80 hebben ze allemaal dingen gemaakt, zowel gedrukt als met de hand gemaakt. En uh, ja, ook over allemaal dingen die in Nijmegen gebeurden. Nou, dan is hier al werk van, uh, van een straatwinstenaar die vijf dagen geleden is begonnen. En eigenlijk is dat heel grappig als je ziet hoe zo iemand begint. We beginnen met losse flarden van tijdschriften, van filmposters, van kranten. Plakt hij op de muur. En je denkt: wat gebeurt hier allemaal? En dan langzaamaan schilderen en spuiten. En voordat je het weet. heb je kunst? Ja. Ja, toch? Vertel eens. Dan moet ik even kijken. Nou, dus ik weet: het is niet van jou, het is niet van jou. Maar toch. Je kijkt ernaar. Dus... Ja, nee, het spreekt me aan. Wat, wat, wat zie je? Uh, kleurrijk, vormrijk. En, eh. Uh, uh, ja, wel nog meer eigenlijk. Ja, ik weet het niet zo goed. Ja, ik vind het wel heel mooi. Ja. Ik ook? Ja. ja. En je kan er ook zo naar blijven kijken en allemaal nieuwe dingen steeds ontdekken, hè? Tenminste. Ja. Ja, toch? Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, we zijn nog niet klaar. Het mooiste is eigenlijk boven. boven. Ga er maar naartoe, als je daar wil. Veel leuk, veel le. Ja, vertel. Ja, dat is vet. <laughs> Gewoon um, blijf bezig, toch? Blijf maar gaan. En je ruikt het ook, hè? Ja, dat is uh, het allerbeste, toch? Nou, dat dan het niet. ja, dan zie je wel gewoon hoeveel er eigenlijk achter zit, weet je? Mm -hmm. Ja, moet ik... Word je stil van? <lacht> ja, dat is... Ja, zeker. <lacht> <lacht> Oké. Okay. Dan gaan we naar boven. Net alsof degene die kijkt ook naar boven gaat. Ziet goed uit. Ja? ja, dat is mooi. Het ziet er goed uit. Oké, okay, nou dan gaan we gewoon naar de kamers naar binnen. Dan gaan we gewoon bij de mensen naar binnen naar huis. Fijn. Hallo Anton van Valle. Hallo. <laughs> ja, ja, dat is pers. Pers. Je pas, kom binnen! Ja, dat is goed. Doe, doe dat. Ik, uh... ja, ja. ik kan hier gewoon niks over zeggen over al deze ruimtes. Dus moet je echt kijken. Ik ga er niks over zeggen. Dus ik zou zeggen, cameraman. liefdelige cameraman. Laat het de mensen zien. En dat is niet alleen deze muur, wat overigens toch nog iets zeggen, het hout in de hoek dat gaat zo over in die beweging van het muur, van de muurschildering. En dan draai je om, oh, ogen staren je aan. <laughs> ja, en dan komt hier iemand binnen en die doet dat gewoon in één middag. Je komt hier binnen, neemt zijn spullen mee en die krijgt te horen, ga je gang. Meer zeggen we niet. Gewoon, ga maar gewoon je gang. Dan krijg je dit. Oh, juffrouw Hallo, Hallo. Oh, ga je bier halen? Nee. Nee? nee jammer. <laughs> ik heet ook helemaal niet juffrouw Jannie. Nee, maar vandaag wel. <laughs> vandaag wel. Jim, pineapple. Pineapple, pineapple. Dat hebben we gezien. Ja, ik was net verbaasd. Ik zat zo schetsen hoor. Ja. Voor degenen die kunstgeschiedenis hebben studeren, hebben gestudeerd, sorry. Vind ik dit dus best wel lijken op Russisch structuralisme. Voor degenen die geen kunstgeschiedenis hebben gestudeerd. Mooi, hè. Ja, nee? Een aantal uur ik. Echt? Ja. Sorry! Kan me moeilijk doen. Ja. Nou, dit is ook een mooie ruimte. Even vragen of we naar binnen mogen. Mogen wij naar binnen of liever niet? Jullie zijn in gesprek. Dan gaan we gewoon lekker doen. Yo. Jungle is massive. Wicked, wicked. Jungle is massive. Ja, sorry om deze party te storen. Met, uh, met een microfoon en een camera. Jongens, iedereen tegen de muur. Met je gezichten tegen de muur. Of, of durven jullie wel in beeld? Ja. Kijk niet die mouwen! Ja. 103, een van de oudste straatkunstenaars van Nijmegen. Ja, dat gehoord, Een van de oudste en een van die meest vernieuwende, een van degenen die de meest vernieuwende dingen doet. Dit is lichtkunst. Hij zei, we gaan altijd zo. Oké, okay, dan, dan is het een geimpje wat uh, een geimpje blijft. Je zou er graancirkels in kunnen zien. Als je dat leuk vindt. Ja, dit kan je ook op meerdere plekken terugzien. In de maat. Ja, en volgens mij is dit dus met een, een, een brandweerblusser op de muur gegooid. Maar misschien heb ik dat fout. Ja, Jackson Pollock zou. Uh, zou de jaloers op worden? Denk ik. Oké, okay, ik heb het helemaal stilgemaakt. Het is echt vet gellant. Laten we gauw weer gaan. Ja, waar zit nou de diepte, hè? Als je kijkt naar die kleuren en die lijnen. Wat komt er naar voren? Wat gaat er naar achter? Het is moeilijk te, te zien. En wederom. Mooi uitzicht. Inmiddels zijn er buiten mensen bij Walhalla ook aan het chillen. Ja, daar wordt goed gesketen en ge en ge-inlined. You're young en oud. Veel kinderen. Ja, is dit nou een machine? Misschien wel. Ik vind het op een machine lijken, maar misschien ook... Is, lijkt het in zo'n platgrond van een ingewikkeld huis. Misschien lijkt het een beetje op een computerchip. Ja, een Transformer misschien ook. wel. Oké. Okay. Ja, dit vind ik gewoon heel grappig. Hier is Hebben We hebben hier nog een uh, plekje. Vette shit ouwe. Een zeilboot bakfiets. Ik vind dit ook wel mooi, met die stiften. Vraag me af wat het, uh, die man nou denkt met zijn vele ogen. Hij lijkt een beetje bezoedeld te zijn. Ja, ja voor later. Wie weet. Je weet nooit hoe, uh, hoe lang iets duurt. Het is 2015. Het is de enige die dat erbij heeft gezet toch wel belangrijk. Dan gaan we nog naar de andere kant. Ja, kijk. Er is de achterkant van een, uh, een dier of zo. Of misschien wel een neushoorn. Je weet het niet. Maar die, ja, daar komt hier dan iemand binnen. En dan kunnen we misschien ook even omheen lopen. Zo sneaky. Woep woep. En die zet, voor mijn gevoel, zet hij dan redelijk willekeurig houten pijlen neer. Pijlen? Uh, planken. Houten planken. En dan uh, gaat hij er van alles en nog wat met afvalpapier, wat afgedankt wordt. Café van Buren. Ga, ja, en dan gaat hij in de slag. En dan een tijdje later staat dit er. Je tegemoet te staren. Ja, je kan het zo heel goed kijken, je kan je echt allerlei dingen zien over feestjes die hier zijn geweest. Have a nice day festival op de kop. Drift festival. Yeah. Chateau Fatale, een uh, boek. Uh, hier waren we begonnen boven. Ja, we gaan nog even een tour doen. Nou, ik vind het hier beneden super vet. Ik weet niet wat die man aan het doen is. We hadden het al over de bijzondere neus. Dieptewerking en zo. Super vet, super vet. En hoe is het hier? Wat vind je ervan? Wat mag ik dat niet Super vet! Jawel, jawel. Maar het is raar om te zeggen. Nee, Ik vind het geweldig. Het mag wel gezien worden allemaal. Dus ja. Wat is er? Ik ga ook iets vertellen. Ja. Uh, uh, uh, ik vind het wel leuk. Filosoof, ik vind het wel leuk. Dus en waar is ook een filosoof, dame? Dus ja. kunnen jullie iets diepzinnigs zeggen? Die is diepzinnig. Ik, dit valt niet zo diepzinnig die over te zeggen. Ik vind het wel gezellig. Gezellig. Ja. Sluit ik me helemaal okay. bij aan. Oké. Okay. Sluit me helemaal bij aan. Okay. Okay. Helemaal bij aan dan Dat dan heeft al bachelor. Okay. Okay. Yeah. Um, Noema. Um, Ah, je, je moet wel nooit werk en plezier combineren, hè? Oeh. Want ik zie je wel erg veel lol hebben namelijk. En je hebt deze meneer ook op een drankje getrakteerd, geloof ik? Hij kwam uh, naar mij toe. Oh, hij kwam naar jou toe. Ah, oké. Okay. Nou ja, dat valt ook nog wel mee met de drankjes die je hebt gegeven. Want hij houdt de camera nog uh, redelijk recht. Een... <laughs> Stratenv, ja. Dat, uh, dat, gaat... dat gaat wel samen. Maar werk en plezier... Uh, je, je zegt het alsof het twee verschillende dingen zijn, maar als je het goed doet, dan is dat toch samen, een symbiose. Ja, dat zeg je wel eens inderdaad. Nou, ik weet... <laughs> ik denk, jij, jij weet wel mooi dingen van lichtzinnige praten maken, dus uh, okay, okay. misschien is er een goede reden dat jij de microfoon al Misschien, uh, misschien. of vijf in de handen hebt. Misschien. Langer zelfs geloof ik. Ja. Of niet? Ja, het is al een tijdje gaande ja. Je zou echt een tour aan maken. Een tour door de derde wal, ja. Dat klopt. Oké, okay, dan gaan we nog maar even door voordat het echt klaar is. Dankjewel, Timo! Alsjeblieft. <laughs> nou, dit vind ik wel mooi Japans, dit. In ieder geval de tekeningen. Wat erachter zit is moeilijker te definiëren, maar ik vind de tekeningen echt heel heel mooi. Zen-boeddhistisch Zen Japans. En dit is ook een van de weinigen die hier een boek heeft achtergelaten waarin je kan bladeren. Horen, zien, schrijven. In plaats van horen, zien, zwijgen. Dat is erg leuk, vind ik. Misschien wel net vanaf de andere kant, maar dan draai je het gewoon even om. Horen, zien, schrijven. Dat vind ik leuk. Ja, kort is soms ook een beetje stil. Van. Oh. Holy kom eens hier alsjeblieft. Wat zijn deze jonge mannen aan het doen? Nee, jullie zijn niet. Uh, jullie zijn niet uh, er is niks aan de hand. Jullie mogen hier wel zijn hoor. Jullie hoeven niet weg te vluchten. Waren jullie op het dak vet? Ik gaan echt van daken. Ja, cool. Nou, oké, okay, hebben we dat ook even gehad. De apen, De aapjes. We staan dat oneerbiedig? Nou, het mag hier hoor. Oké, okay, oké. Okay. Dan is het goed. Hij wist dat het mocht. Nou, dat was een grappig moment. Nou, dan hebben we hier de laatste ruimte. Popcorn. En dan is het natuurlijk altijd de vraag: is het echte popcorn? Is het echt? Echte popcorn. Niemand heeft het nog gepakt. Misschien doen ze dat later nog. Ja, en als je dan omdraait. Ja. En de kunstenaar was hier eerder en die zei vandaag, ja, die tekening is eigenlijk de droom van dit mannetje die overduidelijk gedronken heeft. Dat zie je natuurlijk wel. Zwarte Piet noemde die hem ook wel. Ironisch of niet, dat weet ik niet. En dan vogels, dromen, dromen, dromen. De bende van ellende. Met een heel lieve kat. Ja, zullen we nog een keer naar buiten kijken? Gezellig hier. Mensen doen lekkere dingetjes. Ja, ik denk, ik denk dat dit het was. Je kan natuurlijk nog veel langer blijven, maar dit is de Tour. Uh... <laughs> Dat <laughs> is je